Wat doe jij hier? Daan uh, was een lokje, was een verrassing. Dus jij hebt tegen Daan gezegd dat hij mij slet mag noemen en je filmt dit Is waar. hij je slet, heeft hij, daar, heeft hij slet ja, genoemd? Daan je het slet genoemd. Ja, dat was niet de bedoeling. Kom, ik word goed maken Ga met, je... Ik, Ga met, met je. ik word goed maken met je, niet slaan. Ik wil het met je goed maken. Maar ik wil het goed Accepteren. maken met, je. Je ik... met jou. Ik word goed maken Nee, met ik hoef het niet goed sorry. te maken. Ja. Ik moet het, ja. Maar je hebt het slecht genoemd. Ja. Maar ik wil het met je goed maken. Nee. Ik wil het weg. goed met je maken. Ik wil het goed met je maken. Ik wil niet zo weglopen. WTF? fuck? Je loopt nu weer weg? Je loopt nu weer weg? Ik hoef het niet met jou goed te maken, hè? Okay, waarom zeg je dat? Zo eten. Je gaat nu weer weg? Accepteer gewoon. Ik wil het niet met je goed maken. Je gaat nu weer weg? Ja, want je hebt me echt pijn gedaan. WTF kapot kapot Kom terug. Kom terug. Wacht even dan. Kom gewoon Kom even praten dan. Je gaat nu weer weg. Je gaat echt weg. Dus jongens, het gaat te ver, man. Ja. Waarom heb je ruzie met me gemaakt? Nee, ik heb ja. de beelden nog niet bekeken, ik zat de hele tijd in de kast. Ik wou gewoon voor jou, bang, je opkomen. man. Je hebt hem uitgescholden. Ja, slecht. Fuck jongen, man. dit gaat te ver. Fuck aan. Man. Jongens, ik moet dus naar het pleintje toe gaan zometeen. Ga je mee, met man? Nee, sorry. Ga nee, misschien, sorry. Gaan nee, misschien nee, bang, mee. Ben je nee, bang voor haar? Da Daan is bang, je hoort maar jongens ik moet naar het pleintje op de plek waar we vroeger hadden Ik ga daarheen met de camera, ik neem de camera stiekem mee, want ze zijn net tegen me Ik doe de camera uit, kom zonder camera, ik wil gewoon serieus met je praten Zonder camera en al dat gedoe erbij, dus ik ga alleen naar haar toe toch? Ja man, ik ga alleen, ik ga alleen naar haar toe jongens Het enige wat ik wil zeggen is, ja, wat, wat gaan we zeggen? Jullie wat, jongens, jullie weten wat we gaan zeggen, als je wilt dat ik nu naar, nu, nu, nu, nu, nu, naar het pleintje toe ga en stiekem de camera mee naar Femke, doe hem een blauw duimpje ja, omhoog en bij 20k blauwe duimpjes toch? Nou, ja, 25 eigenlijk nog nee ik ja. heb 20, we doen 20 ja bro 20, 20. jongens bij 20k blauwe duimpjes ga ik nu naar het plaantje zonder camera zogenaamd, dat weet zij niet en ga ik met haar praten en ga ik luisteren naar haar wat ze te zeggen heeft, zoals jullie hebben gezegd het liep helemaal uit de hand maar jongens bij 20k blauwe duimpjes ga ik er gewoon nu oh, heen man. En doe allemaal een blauw duimpje omhoog als je nu wilt dat ik nu het vervolg film. En dat ik het nu voor jullie ga doen man. Dus jongens. Okay, ik heb 20k blauw duimpjes gaat Tim naar Femke en gaat haar confronteren met een uh, met de camera stieper. Zo genaamd hè? Ja man. Dan ga ik er nu heen in de regen. Zo, nu. Hij ja, is goed bokskil jongens. Ik ga er nu heen man. 20k blauw duimpjes alleen dat wil ik zien op deze video. En dan ga ik er nu, nu heen man. Dan gaan we. man. Alsjeblieft help me 20k blauw duimpjes, Doe een blauw duimpje omhoog. Lekker.